Hé, hey, Masha, Sintje. Hé, hey, Sintje, jij krijgt een kleintje. Kijk eens. Masha, hé, hey, jij krijgt twee. Hé. Hey. Hé, hey, Masha, hé, hey, Masha, kom maar. Oh Sintje. Heb je vies ogen, Sintje? Ze zijn wel super vies. Die van Masha zijn altijd schoon. Hey Masja. Hey. Oh Masja! Oh. Hey. Kijk eens. Oeh dat breekt. Oh dat is een schip. <laughs> Ik zie het nu pas.